Raymond Schultz, en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de LED pulldown, een oefening die de meesten van jullie wel eens een keer hebben gedaan. Of op het moment aan het doen zijn. Als ik hier iemand krijg die uh, lid is geworden of lid is geweest van een sportschool en die vervolgens hier lid wordt. Dan ziet de LED pulldown er meestal op deze manier uit. Dan wordt hij meestal zo voorgedaan. Ik ga hem drie keer voordoen. Hoppakee. Op deze manier. En drie. Dat is niet de efficiëntste manier om een LED pull-down te doen. Als jij niet ziet wat hier fout aan is, blijf dan kijken. Als je dat al hebt gezien, wegwezen dan. Om te kijken hoe wij de LED pull-down uh, het beste kunnen gebruiken, moeten we kijken waarvoor de oefening is. Zoals de benaming van de LED pull-down al zegt, hij is van de Latissimus dorsi, oftewel de grote rugspier. Um, en om te weten hoe we die spier gaan trainen, moeten wij weten wat de aanhechtingen zijn van de spier. Zodat we kunnen kijken of we hem over de volledige lengte kunnen gebruiken. Ik ga een fotootje aan jullie laten zien, zodat jullie gelijk kunnen zien uh, hoe de latissimus eruit ziet. Voor het geval dat je dat niet weet. Hij hecht uh, onderaan de ruggenwervel aan, in het midden. En hij hecht als tweede aanhechting, complete aanhechting eigenlijk. Uh, ook in het midden van de ruggenwervel aan, net onderaan. Onder, slash gelijk aan de schouderbladen. En dan loopt hij naar het puntje. Hier Het puntje van het bot van je bovenarm. Als wij dus. Laten we de twee punten op je rug even punt A en punt B noemen. En je arm punt C. Wij willen punt C zo dicht mogelijk bij punt A en punt B krijgen. Als ik iemand hier dus krijg die een ledpool down doet. En hij doet hem op deze manier. Hij voert hem zo uit. Dan zie ik. Dat hier beneden nog een grote mogelijkheid is om de spier beter aan te spreken. We laten die persoon ten eerste een klein beetje naar achter leunen. Omdat de oefening daar simpelweg iets makkelijker van wordt. En als we beneden zijn willen we met een grote borst eindigen. Waarom? Uiteraard om het punt waar we het net over hebben. Punt C kan dichter bij A en B worden gebracht. En kan die spier helemaal worden aangespannen en kunnen we over de volledige lengte trainen. Als ik 10 kilo extra bij die led pull down erbij gooi, wat veel dames en heren in de sportschool doen, en die voeren dan vervolgens op deze manier uit, is het voor mij geen doel meer om achterover te leunen en die schouderbladen naar elkaar toe te brengen. Dat is heel lastig, kost me heel veel energie op deze manier. Een beetje te veel energie. Dus, als wij dus simpelweg. In dit geval 10 kilo afhalen. Hebben we een volledige contractie. En kunnen wij die rugspier helemaal, die latissimus, helemaal samenknijpen. Er zijn een paar, in mijn geval, drie makkelijke oplossingen. Drie tips die je kunt onthouden. Nummer 1 is simpelweg: gebruik minder gewicht als je denkt nodig te hebben. Trek dat gewicht naar beneden. Een contractie, een goede contractie. Let erop dat die schouders. Laag en naar beneden zijn. Dus tip 1. Minder gewicht. Tip 2. Schouders laag en naar beneden. En naar achteren toe. Sorry dat beneden en laag is hetzelfde. Uh, en tip nummer 3 is. Je duimpositie. Tijdens een led down. Als ik. Sorry daar ging mijn microfoon. Als ik een led down uitvoer. Dan voer ik hem nooit. Met mijn duimen om die. Om het handsvat heen. Ik doe altijd mijn duim er op deze manier omheen of op de zijkant. De reden waarom ik dit doe en de reden waarom jij dit zou moeten doen, is omdat als wanneer wij een lat pull down doen en hem naar beneden toetrekken, je minder je biceps kan gebruiken. Hoe minder jij je biceps kan gebruiken, hoe meer je je rug aan het werk moet zetten. Ja, de lat pull down is een fijne bicep oefening. Maar als je specifiek uh, de bicep ...wilt aanspreken, dan zijn er genoeg andere oefeningen voor. En kan je dit mooi als voorvermoeid oefening gebruiken voor de echte bicep curls. Dus, we doen de duim overheen. of de duim in dit geval op de zijkant. Het ligt natuurlijk aan het handsvat wat je hebt. En kan ik op deze manier beter mijn rug aanspreken. Als ik hier lekker in kan knijpen, dan doen al die biceps op een gegeven moment al het werk. En zoals je ziet op deze shit uitgevoerde manier... Zijn er, ...is er in mijn schouderblad eigenlijk niet genoeg activatie. Ja, de spiegel beweegt wel, maar ik kan er meer uithalen door er overheen grote borst en volledig naar achteren toe te trekken. Op deze manier. Wil je nou nog meer van zulke soort video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, tot Ignite your fire and grow stronger.